Je hebt vast wel een keer iets opgezocht via Wikipedia. Deze online encyclopedie is zeer compleet, maar voor kinderen zeker vaak lastig te begrijpen. Vandaar is de website Wikikids ontstaan. Dit is ook een online encyclopedie, maar helemaal gemaakt voor en door kinderen. Via wikikids.nl kom je op de hoofdpagina terecht. En daar kun je je aanmelden of een account aanmaken als je dat nog niet hebt. Dat kun je doen door te klikken boven het logo in het midden of rechts in de hoek op aanmelden. Vervolgens kun je inloggen met jouw eigen persoonlijke account. Zodra je bent aangemeld zie je rechtsbovenin een aantal opties staan. Je eigen persoonlijke accountpagina kun je aanklikken en daar kun je informatie over jezelf neerzetten. Let op dat je hier niet al te veel privacygevoelige informatie plaatst. Ook vind je bovenin je persoonlijke voorkeurenpagina, waar je jouw persoonlijke gegevens kunt instellen. Door op het logo links bovenin te klikken, ga je altijd terug naar de hoofdpagina. Wikikids is in eerste instantie een encyclopedie en dat betekent dat je kunt zoeken naar allerlei onderwerpen. Dat doe je hier links aan de zijkant door op een trefwoord te zoeken, bijvoorbeeld Frankrijk. Het ziet er allemaal heel erg uit zoals Wikipedia dat ook doet. Je hebt een inhoudsopgave waardoor je direct naar bepaalde kopjes kunt doorklikken of je kunt over de hele pagina heen scrollen. Daarmee is Wikikids dus een rijke bron voor kinderen om geschikte informatie te vinden. Dit is toevallig een hele uitgebreide pagina, niet elke pagina is zo uitgebreid. Ik kan ook bijvoorbeeld zoeken naar de pagina van Kavia en dan zie ik dat die al veel minder informatie bevat. De pagina van een hamburger is nog veel korter, daar staat bijna niks. Wel een plaatje. En als ik ga naar persoonlijke interessegebied, de superhelden, dan zoek ik naar de Avengers. Ik kom niet direct op de pagina die ik zoek en dat komt omdat er meerdere pagina's goed kunnen zijn. WikiKids geeft hier een lijst met mogelijke pagina's die ik bedoel. En ik klik op de bovenste pagina, blijkbaar heet de pagina The Avengers. En hier kom ik op een soort overzichtspagina waar een lange lijst staat van superhelden en superschurken. Deze pagina is nog lang niet compleet en die wil ik gaan uitbreiden. Het fijne van een wiki is dat iedereen overal alles kan schrijven wat hij wil. Aangezien ik ben ingelogd heb ik ook de mogelijkheid om nu te gaan bewerken. En dat doe ik bovenin door op de knop bewerk te klikken. Ik kom vervolgens achter de schermen bij Wikikids en ik kan nu in de tekst typen om aanpassingen te maken. Ik heb nu wat tekst toegevoegd en wat kleine verbeteringen doorgevoerd en dan ga ik de pagina opslaan. Dat doe ik hier onderin door te kiezen voor pagina opslaan. En meteen is de tekst op WikiKids aangepast. Het is goed om te weten dat alle wijzigingen binnenkomen bij een groep moderators. De moderators houden alles in de gaten en zorgen ervoor dat er niet wordt geplaagd of dat er onjuiste informatie terechtkomt. Maar ze zullen zich ook weer niet te veel bemoeien, want het is tenslotte een website voor kinderen. Als je bent ingelogd is eigenlijk elke pagina op deze manier aan te passen via de bewerkknop en vervolgens de opslaan knop. Let op, op WikiKids is het wel de bedoeling dat over ieder onderwerp maar één artikel bestaat. Dus als je een artikel zoekt en het bestaat al, dan mag je het bewerken om het aan te vullen. Maar als je een artikel zoekt en het bestaat nog niet, dan mag je het zelf aanmaken. Een wiki is eigenlijk een verzameling van allerlei losse pagina's die op geen enkele manier met elkaar verbonden zijn. En daarom is het belangrijk om wel onderling te blijven linken naar allerlei pagina's die met elkaar te maken hebben. Zo kun je makkelijk van het ene onderwerp naar het andere doorklikken. Nou zou ik laten zien hoe je een link maakt naar andere pagina's van Superhelden. Ik ga weer naar de bewerkmodus. En, en heb ik al eerder gevonden dat bijvoorbeeld van Hulk is er een andere wiki pagina dan kan ik een link maken van Hulk, heel eenvoudig door de wikicode eromheen te zetten om een link te maken. En dat zijn twee haken aan de linkerkant en twee haken aan de rechterkant. Als je niet op je toetsenbord die twee haken weet te vinden, dan kun je er altijd voor kiezen om de tekst die je wil linken te selecteren en bovenin de werkbalk te kiezen voor het invoeren van een interne link en dan voegt hij vanzelf die haken voor je toe. Hulk wordt straks een link naar de pagina van Hulk. En ook een persoonlijke favoriet, Spider-Man, zal ik even haken achterzetten. En dan kies ik weer voor opslaan. De bewerking is opgeslagen en ik zie weer hoe de pagina er nu uitziet op internet. Ik zie dat Hulk inderdaad een mooie blauwe link is geworden. Dus als ik daarop klik ga ik naar de pagina van Hulk. Nou, dat is nog een beginnetje, nog genoeg om aan te passen. Ik ga even terug naar, de overzicht, naar het overzicht van de Avengers. En dan zie ik dat Spider-Man een rode link is. Dat betekent, dit is een link naar een pagina die nog niet bestaat. Nou, als een pagina nog niet bestaat, zei ik net ook al, dan mag je die zelf aanmaken. En dat doe je nu gewoon heel eenvoudig door op die link te klikken en dan kun je die pagina aanmaken en dan bestaat die. Dan krijg je een lege editor en daar kun je dan jouw eigen tekst in typen. Ik maak even een beginnetje van de nieuwe pagina over Spider-Man. Ik heb nu een kleine inleiding geschreven van het artikel. Het is de gewoonte op Wikikids dat je altijd in de eerste zin ook het woord van het artikel gebruikt en dat je dat woord dan ook dik gedrukt maakt. Dat kun je doen weer door Wikicode te typen, maar je kunt ook de tekst weer selecteren en die vet gedrukt maken door het icoontje in te klikken in de werkbalk. Het zijn drie apostroffen aan de linkerkant en drie apostroffen aan de rechterkant. En dan wordt het straks dik gedrukt. Het is ook mogelijk om bij meer tekst gebruik te maken van tussenkopjes. Ik zal hieronder een stuk tekst plaatsen met daarbij een aantal kopjes. Die kopjes kun je eenvoudig maken, ook weer door de tekst te selecteren en te kiezen voor het kopjes-icoontje. Ik haal de witregels even ertussen vandaan. En ik wil, Ondertussen ben ik wel heel erg benieuwd hoe mijn artikel er straks uitziet. Ik ga hem nog niet opslaan, maar ik kies onderin even voor Bewerking ter controle bekijken. En dan krijg ik een soort overzicht van hoe mijn pagina er nu uitziet. Ik vind die opzommingen nog niet zo heel handig zo achter elkaar. Dus ik ga dat nog even aanpassen. Ik ga in de editor ga ik laten zien hoe je een opzomming maakt. Dat doe ik even bij het stukje films. Dat is heel eenvoudig door daarvoor gewoon een sterretje te zetten. Dat is als je Shift 8 in toetst. Ik kies nogmaals voor de knop bewerking ter controle bekijken en ik zie nu dat de films al mooi zijn opgezond. Nu wil ik nog graag een plaatje van Spider-Man invoegen hier bij dit artikel. Dat kan op meerdere manieren. Wat belangrijk is bij het invoegen van plaatjes is dat je rekening houdt met auteursrecht. En dat betekent dus dat je plaatjes, als je die wil invoeren, of zelf gemaakt moet hebben, of je moet heel zeker weten dat je dat plaatje mag gebruiken om op internet te plaatsen. Eerst zal ik even dit artikel opslaan, voor zover het nu klaar is. En dan zal ik laten zien hoe je zelf een plaatje kunt uploaden. Dat doe je onder de knop in het menu links, Uploaden. Daar kun je bladeren naar een foto die je zelf hebt gemaakt. En vervolgens geef je het plaatje een naam, je vult de samenvatting in en je kiest een licentie. Dat moet je allemaal doen voordat je het bestand kan uploaden. Vervolgens kun je het bestand uploaden door onderin op de knop te drukken. Het plaatje is nu geüpload en dat betekent dat het zijn eigen pagina heeft. Hij is te vinden via de link bovenin, bestanddubbele En de informatie die ik net heb ingevoerd, die staat ook onder in de beschrijving van de afbeelding. Nu, nu het plaatje online staat, kan ik hem invoegen in mijn artikel. En daarvoor ga ik weer op zoek naar mijn artikel over Spiderman. En ik ga weer naar de bewerkmodus om vervolgens een afbeelding in te voegen. Ik kies de plek waar ik de afbeelding wil invoegen en ik kies voor het icoontje om een afbeelding in te voegen. En dan komt er al een stuk wikicode te staan. Hier kan ik dan ook mijn bestandsnaam spiderman.jpg invoeren. Als ik ter controle kijk hoe de pagina eruit ziet, dan is de afbeelding ontzettend groot. Zo groot dat mijn hele tekst buiten beeld valt. Dat komt omdat de oorspronkelijke foto zo groot is. Dat betekent dus dat ik deze foto wil verkleinen. Dat kan je doen in de wikicode door er een thumbnail van te maken, een klein plaatje. En dat voeg je toe aan de code van de afbeelding. Ik heb de code een rechtopstaand verticaal streepje en daarachter het woord thumb toegevoegd. En dan wordt er van het plaatje een kleine afbeelding gemaakt. Het plaatje staat al rechts, maar voor de volledigheid zal ik hem ook nog even rechts uitlijnen. Dat doe ik door right toe te voegen, op dezelfde manier. En ik wil nog een bijschrift toevoegen dat onder het plaatje zichtbaar wordt. Ook dat is een verticaal streepje en vervolgens het bijschrift. Ik kies weer voor bewerking ter controle bekijken. En zo vind ik eigenlijk dat ik al een heel mooi artikel heb gekregen. Er is nog een andere manier om een afbeelding in te voegen en dat is als je niet zelf een foto hebt die je wil uploaden. Er is namelijk een bron die je kunt gebruiken waar ontzettend veel geschikte afbeeldingen staan die gebruikt mogen worden. En die bron dat is Wikimedia Commons. Dit is de hoofdpagina van Wikimedia Commons, commons.wikimedia.org. En daar kun je zoeken binnen 28 miljoen vrij te gebruiken mediabestanden die je op WikiKids kunt gebruiken. Rechtsbovenin is de zoekbalk. En als ik hier bijvoorbeeld zoek naar Spider-Man, dan vind ik een aantal afbeeldingen die vrij zijn om te gebruiken. Ik had al in mijn artikel iets gezegd over de bedenker van Spider-Man, namelijk Stan Lee. En hier is een foto van Stan Lee die ik kan gebruiken. Elke foto, als je erop klikt, heeft een unieke link, een unieke URL. En hierbovenin zie je de URL van deze foto van Stanley. Daarvan kopieer ik het laatste stukje dat voor file staat. File is Engels voor bestand. Dat kopieer ik. Dan ga ik terug naar mijn artikel van Spider-Man. En dan ga ik naar het stukje oorsprong in mijn tekst. En daar wil ik weer een plaatje invoegen. Ik kies weer voor hetzelfde icoontje, bestand invoegen. Dan plak ik wat ik net had gekopieerd van Wikimedia Commons. Ik voeg natuurlijk in dat ik een thumbnail ervan wil maken, een klein plaatje. En dat ik hem rechts wil uitlijnen. En dat ik er een ondertitel bij wil zetten. Vervolgens ga ik hem weer ter controle bekijken. En dan zie ik dat ook dat plaatje automatisch van Wikimedia Commons wordt ingevoegd hier in Wikikits. Dat is dus een hele handige en eenvoudige manier om afbeeldingen te plaatsen bij artikelen. Ik kies voor pagina opslaan. Ik vind mijn artikel zo wel even mooi genoeg. Het is natuurlijk aan alle andere mensen om dit artikel aan te vullen en te verbeteren en ervoor te zorgen dat er meer linken worden geplaatst naar andere relevante onderwerpen die hiermee te maken hebben. Het laatste wat ik wil laten zien is het Kitsportaal. Het Kitsportaal vind je aan de linkerzijde. Door erop te klikken en daar vind je allerlei achtergrondinformatie, stappenplannen en handleidingen om op Wikikids aan de slag te gaan. Mocht deze instructievideo niet voldoende hebben uitgelegd hoe je een start kunt maken met Wikikids, kijk dan zeker op het Kidsportaal. Ontzettend veel plezier op Wikikids!